De waterschappartij Hollandse Delta is een echte lokale partij, alleen voor dit waterschap, de Hollandse Delta, waarbij wij onze taak zien om voor de belangen van de ingezetenen en van de gebruikers van dit gebied te zorgen. En het allerbelangrijkste punt is dat wij op alle taken en alle gebieden dat niet solitair vanuit dit gebouw willen doen, maar in brede en goede samenwerking met alle betrokken partijen op welk onderwerp dan ook. Dus stem op de Waterschappartij Alonso Delta.